Het toevoegen van een wholesale prijs is heel makkelijk. Open een product waarbij je de prijs wil toevoegen. Scroll naar beneden totdat je de optie wholesale prijs ziet staan. Vul je de prijs in die je wilt doorberekenen aan de groothandelsklant. Belangrijk is om te weten dat je altijd een komma gebruikt, net zoals je hier doet. En de prijs die je invult is inclusief btw, als je dat normaal ook doet. Voor sommige webwinkels voer je de prijs in exclusief btw. Dan vul je dat hier ook exclusief BTW in. Op het moment dat ik hier 6,95 invul, zullen WOLSE-klanten zien dat het product voor hen 6,95 euro kost. Het toevoegen van de prijs is nu voltooid. Je kan de prijs weer weghalen door dit veld leeg te maken. Op het moment dat je nu op bijwerken klikt, zal de klant 7,95 euro moeten betalen voor dit product.